Mijn naam is Rita Nocent. Ik vind je het een mooie naam? Soms wel, soms niet. En waarom soms niet? En waarom omdat mensen het verbasteren en ik hou niet van verbasteren. Dan zetten ze de rare dingen voor en dat vind ik niet leuk. Zo, zoals? Ja, Rita Pietje. En ik haat aan Rita Pietje, want toen was ik heel klein en dat vond ik niet mooi. En nu? En nu vind ik mijn gewone naam. Heel mooi. En dat is gewoon Rita, want ik ben al ouder. Ja, ik heb best wel leuke hobby's. Ik ben gek van tekenen, schilderen en ook dingen maken die ik leuk vind. Dat is wel verschillende dingen en dat kan ik niet allemaal even uitleggen, want dat, is, dat moet je zien, dat is veel beter. Het fijnste van het, het mooiste wat ik gedaan heb, is in mijn leven na ziek zijn heel veel weg schilderen en tekenen en kleuren en ook nog wat kleine voor de kindertjes wat maken dat ze ook een klein poppetje of een beestje zien en dat vinden ze altijd heel erg mooi om dat te zien en dan ben ik dus net zo gelukkig als zij zijn. Nou, nee, ik doe dat. Wat ik zelf mooi vind. Wat ik zelf mooi vind is als ik mezelf goed kan aankleden en me prettig voel. Dat ik me gelukkig voel. En dat ik dan dus niet iets doe voordat ik mensen laat zien, dat zo ben ik. En dat wil ik niet, maar het moet wel voor mij plezier zijn. Oh ja, dat ding staat nog aan. Nou ja, je hebt in ieder geval gelachen voel ik me Oh, dat lijkt me wel heel erg leuk om over Jonathan wat te vertellen. Want toen ik hem leerde kennen, toen dacht ik, goh, wat moet ik met hem gaan leren? En ik zou zo graag willen dat we samen kunnen praten met elkaar en over zijn dingen, over mijn dingen en dat we daar lol uit kunnen krijgen. Mijn moeder is het wat moeilijker, omdat hij dementerend is. Ja, uh, wat vind ik ervan dat mijn moeder dementerend is. Het is best wel heftig gegaan allemaal in de periode. Van... Dan zie je dat iemand echt aftakelt. en. Dat je ook merkt dat het eigenlijk niet meer je moeder is, die ze was voor jou. En dat is wel uh, moeilijk om, om dat te accepteren in het begin. Nou, dat moest ik ook wel leren, dat ik soms ook wel eens heel knippig naar haar toe kon doen. En dan zijn we zo wel eens van hé, hey, oma weet dat gewoon even niet meer. Dan moet je het herhalen. Of je moet het op een andere manier zeggen. En daar heb ik ook wel veel aan gehad. En ook door dingen te lezen over dementie, Alzheimer. En uh, ja, of ik het al een plekje heb gegeven weet ik eigenlijk niet heel goed. Want soms heb ik wel eens van ja Ze heeft haar eigen appartementje. We hebben zoveel mogelijk spullen neergezet die voor haar herkenbaar zijn. En gelukkig herkent ze ons nog wel, zowel de dochters als de kleinzoon. Maar het is eigenlijk al ja, langer, is ze, maar, is ze niet meer de moeder die ze was voor mij. Nu heb ik wel het gevoel, wat voor mij nu wel belangrijk is, dat ze nu veilig zit. en Ze kan zichzelf niet iets aandoen. Toen uh, ja, is ze weggelopen en dat is wel heel beangstigend dat je dan iemand ergens vindt in een greppel of zo. Dan heb je allemaal van die doen scenario's. Dat ik denk, oh my god, nee dit wil ik niet. Dat weet je wel, dit wil je niet meemaken. En dit geeft wel meer rust waar ze nu zit. En dat ze ook regelmaat heeft daar. Wij zeggen altijd dat, mo of, uh, dat uh, moeder, die heeft de vrolijke vorm van Alzheimer. En we proberen altijd zoveel mogelijk te lachen. Ja. Daggelachen is die een dag niet geleefd. Oma oh, uh, is wel een open persoon ook. Maar wat ik nu wel merk is in de... De Alzheimer die, die ze nu heeft dan, of ja, dat ze ook wel uh, een andere kant af en toe kan laten zien dat ze heel erg knippig of boos worden op andere mensen. En dat laat ze dan naar ons toe zien van de, of ze kan dan soms heel fel reageren. En dat heeft ze eigenlijk nog nooit gehad. En dat komt er nu wel een beetje uit. Dat is wel apart om te zien. Hele fijne moeder. Nou, zij houdt ook van knutselen. Dus ging, uh, we konden altijd uh, gewoon knutselen in huis. Of het nou uh, ver van je haar was. Dat maakt ook niet uit. Dat konden we ook gewoon doen. Dan is het natuurlijk ook schunnerspecialist geweest en gimeuze. Dan ging ze ons ook wel eens opmaken. Als we, zeker voor carnaval. Dan mochten we zelf uitkiezen wie we wilden zijn. En dan ging zij de kleding ervoor maken. Ja. Oma, die komt best wel veel dingen. Van uh, naaien op de naaimachine, breien, uh, poppen maken. Nee, dat was altijd wel... Uh, ja, een goede jeugd heb ik gehad. Nee, die zitten opgeslagen in vakjes in mijn hoofd. En als ik bepaalde foto's zie, dan weet ik gewoon weer waar het over gaat. En ook als ik het met Masje erover heb of met oma, dan zeg ik ook wel eens van ja, vroeger gingen we met uh, papa met die in de auto of we naar Engeland. Nou, en dan komen er ook weer even verhalen naar boven en dingen die we. Die, ja, die ik onthouden gewoon. Dus het zit wel allemaal in mijn hoofd. ik het ook krijgen of mijn zus het krijgen of taal ik mijn zoon, want uh, ja, het zit uh, wel bij ons in de familie.